Mijn favoriete boek is De Alchemist van Paulo Coelho en uh, dat gaat over een herder die uh, zijn eigen agenda volgt. Hij leert ook heel erg naar zijn hart luisteren. Nou, dat is een van de redenen waarom ik het ook uh, vaak uh, herlees, zodat ik ook weer weet wat waar uh, mijn hart uh, harder van klopt. Ja, daarom is het een prachtig boek.